Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Wat is waar over de zaal van de Opera Garnier? We kijken in Alinea 3. Antwoord A. De zaal is ontworpen om de muziek tot zijn waarde, tot zijn recht te laten komen. Je leest in de tekst dat de Opera Garnier een perfect voorbeeld is van een Italiaanse zaal... En dat zijn weer grote zalen die specifiek dédié zijn, denk aan dedicated, à la muziek. De zaal was verder versierd, qui avait une bonne influence sur l'acoustique. En wat mooi voor de ogen was, l'était donc aussi pour le son, het geluid. Kortom, de zaal is gebouwd voor het geluid. A lijkt het goede antwoord. B. Is de zaal gebouwd op verzoek van een rijk publiek? Er wordt hier over het publiek helemaal niet gesproken. C gaat over versieringen die zouden lijken op theaters uit de oudheid. Nou, ook daar wordt hier niks over gezegd. En D zijn de ornamenten, dus de versieringen, belangrijker dan de akoestiek. Je leest, la salle était également ornée, dat was dus ook belangrijk, maar in deze zaal moest alles vooral draaien om akoestiek. A is echt het juiste antwoord.